Ga naar de mieren. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. God geeft zijn kinderen grote dromen om in hun leven na te streven. Om die dromen waar te maken, moeten we tijd besteden aan de training, waarin we samenwerken met God aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dit proces bestaat uit tijd, vastberadenheid en hard werken. Vandaag de dag zijn we zo gewend aan gemak. We gebruiken de vaatwasser om onze borden af te wassen en een wasmachine om onze kleren te wassen en te drogen. We drukken gewoon op een knopje en de machine doet het werk. Maar in Gods Koninkrijk gaat niets automatisch. Je kunt zijn plannen en doelen niet volbrengen zonder dat je eerst de benodigde vaardigheden ontwikkelt. In Spreuken lezen we over Mieren. Mieren maken hun kleine bestuur meer dan goed door hun vastbeslotenheid en we kunnen een gigantische grote les van hen leren. We moeten net zoals hen gemotiveerd en zelfgedisciplineerd zijn. Als je dit soort motivatie en zelfdiscipline ontwikkelt om voor Christus te leven... zul je worden zoals God je geschapen heeft om te zijn... en gedurende dit proces zul je ook anderen naar hem leiden. Dus houd vol, groei in vastberadenheid en zie hoe je dromen werkelijkheid worden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil diegene zijn... Zoals u mij geschapen heeft te zijn en de dromen waar te maken die u in mijn hart heeft geplaatst. Help mij om op u gericht te blijven en vastbesloten te zijn om door te zetten en mijn best te doen om te groeien in Christus. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord